Hey Black Jack, goed zo Joyce. Hey Joyce, hey Black Jack, dat smaakt goed. Oh Joyce, goed zo Joyce. Hey Joes. dat smaakt goed Joyce. Hey Joes. oh Joyce. Hé, hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Goed zo Blackjack! Appaloosa's! Hé, hey, Roosje! Je bent moeder Shetlander. Je hebt wel een mooie kleur. Een echte Shetlander kleur. Het donkere van Annabel is deels van een Appaloosa. Oh, Roosje, Oh, Roosje. ship! Hey, oh, oh in the bell! Hey, in the bell! Shut